Yo, leuk dat je kijkt in deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Frisky Games Factions. Jongens, vandaag gingen we readable. Ja, elke faction of heel veel factions gaan we eens dus readable en wij zijn ook eens readable gegaan. En ik heb niet hoe we readable gegaan zijn opgenomen omdat het ging zo snel. We waren ineens met vier man dood. No effort, what the fuck. Toen we net in DTR waren geregend, gingen we terug om de bases terug te claimen. Uh, puur, ja, ik, ik had eigenlijk iedereen gepushed, content-wise. Dus daarom gingen we de base terugnemen. En daar heb ik al een paar clipjes van. Jongens, laat zeker van een like achter op deze video. Deel het like super awesome zijn. Vergeet ook even niet te abonneren. Want ik zie dat de helft van jullie niet geabonneerd is. Dus uh, abonneer ik even zeker. Zou super awesome zijn. En uh, ja, geniet van de video. Ik denk ik Ze zitten nog in de base. Ze zitten nog in de base. Oké, okay, buddy. Dat is niet waar. Let's go, we gaan dus er door. Hoe weet je dat? Jij bent niet eens online, Ik ben op mijn alt. Oh. Wat doen we, boys? Heel Wat doen fechst, we? Kom hier, kom hier, Poedie, kom hier, Poedie, kom hier. Underpoll, Underpoll, Bob, kom terug. Boys. Moet ik jullie helpen op mijn alt? Poedie, heb je Underpolls? Ja. Ik wil jullie weer helpen op alt. Poedie. Hoezo, op alt? Je... Ik ben ingeblokt. Ja, helemaal? Ja, helemaal. Oké, okay, top. Oh okay. my god, van der je hebt toch allemaal loot, zwaartsbogen, allemaal in je kist. Fucking vulgare jouw kist. Let's go. En die ieder van mij Ja, je kan komen, je kan komen. Neem, ik heb ook geen eten meer. Moet, even, het... home ik ga f, f zetten home Ja, ik zit helemaal stevendig, fucking goed. Ja, doe, doe. Oké. Okay. Okay. holy shit, what the fuck? Oh ja, oh, inderdaad. Oh, zeg, zeg één letter als je, als je wat je oh, so, doet, Oké, okay, het valt nog best wel mee hoeveel we... Zitten de keizer hieronder? What the fuck? Oké. Okay. Nee. We hebben de endertjes nog? Nice. Nee. Kan ik even omhoog, jongens, of niet? Nee, nee. ik zou even iedereen weg hier. Vooral we ik echt helemaal doodgaan. En ze komen nu weer allemaal. Oh, niet doen? Yep. Lekker. Oké, okay, ruimte, hebt... ruimte is secured, ruimte is secured. Is even omhoog mogelijk? Ik zou. Als je geen kiezen... De hele kistkamer is weg, behalve mijn privékisten. Letterlijk, dit is het enige van de kisten dat er nog staat. Ah. Uh, zo, kut dat we dit nog allemaal moeten overkletten. Dat we dit nog letterlijk moeten terugwinnen, bro. Hoeveel Ja, we zijn dit letterlijk aan het terugwinnen, hè, vriendschap? Boody boody, dit moeten we niet doen, bro. Ik wil echt even... Ik wil nou even zo'n killgeld jongen. Niks uit die kisten pakken, dat is mijn andere helft. Boos shift dan! Idot! Oh, alle loot zit hier! Waar? Alle loot zit hier. Alle loot hebben ze hier gestoord. Daar, bij een kiste. Ik hoorde heel dat kisten hier open gaan. Daar kunnen we nog in. Pas op, hè? Ja, hier ja, dit is. Ze zitten hier allemaal. Ik ga die shiny proberen weg te halen. Is dat van hun? Of? Oh. Nee, dat is gewoon wildernis. Pas op, hè? Pas op, pas op. Oké, één guy, één guy. Niet droppen. Als we droppen, zijn we echt dood. Oh mijn god. Boys, bo lekt eruit, bo lekt eruit, we zijn dood. Nee. Ja, we zijn weer oh. reddable. Verdomme. Bro, echt even serieus. Ik was helemaal gek. Ik heb die zijn weggehakt. Maar wat heeft dat er met de redabels en readable zijn? We kunnen... Dit is weer de grootste boost. Oh, dat je bent. Iemand heeft in je kist geplaatst dat onze geppels niet kunnen indemen. Dit ging nog even door totdat ik al mijn geppels op had gegeten. En doodging. Nou, mm. ja, dat was uh, alles. Dat was het weer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat zeker van een like achter en abonneer. En speel op Ruske games. I guess.